Dan heb ik nog een verhaal voor jullie. Dat gaat over de Griekse mythe en Saga. Uh, deze komt herkomstig uit Griekenland. Leuk. En hij duurt zes minuten. Dan ga ik jullie eerst de samenvatting voorlezen. De Griekse mythe over de jongen die op zichzelf verliefd werd. Een beeldschoon jongen wil niks meer van mensen weten en alleen blijven. Wanneer Nymf verliefd op een werd, kwijnt ze weg en dat moet natuurlijk bestraft worden. De andere niemfen zorgden ervoor dat de jongen stapelverliefd werd op zijn eigen spiegelbeeld. Oké, okay, gezellig. Misschien dat ik het niet allemaal goed kan oplezen, want er staan best wel wat moeilijke woorden tussen. Narcisten, ja, kervices, ken ik niet, maar uh, we zullen wel zien hoe ver ik kom. Narcistus, zo heet het verhaal. Er leefde eens een mooi jongetje. Hij heette Narcissus, zijn vader was een watergod, Cephasus, en zijn moeder was een nieve. Leriopope. Zo, so, hallo, ik kan het woord niet eens, kan het woord niet eens uh, zeggen, dus ik ga even via Google Translate. En zijn moeder was een nymf, Leriopa. Carcissus was beeldschoon, hij had dik gouden krullen tot aan zijn schouders. En als hij met zijn hoofd schudde dansten de krullen. En hij was bruin. Zongebruind en mooi gespierd. Hij liep altijd buiten. Hij was altijd aan het rennen. Altijd met zijn blote voeten. Hij had ogen als de sterren. En een mooie wenkbrauw, Roze wangen en een fijne neus. En zijn lippen waren zo jong als kersen. Maar Narcassus was heel erg bang voor mensen. Hij was mensenschuw. Hij vertrouwde niemand. Hij was het liefst alleen. Alleen in het bos. Alleen in de natuur, klimmen op de rotsen, rennen door de varens, met de bomen en de vlinders en de vogels en alle andere dieren. In het bos en de insecten. Dat was zijn gezelschap. Mensen die niet te vertrouwen waren. Mensen hoefde hij niet. En daarom dachten de nimfen dat hij arrogant was. Hooghartig. Omdat hij nooit echt met ze wilde praten. En altijd vluchtig. Hij was niet echt arrogant. En een van de nimfen was... Smoorverliefd op de narcissen. Ze verlangde naar hem, ze smachtte naar hem en ze wachtte op hem. En ze probeerde toch bij hem te komen, maar dat lukte haar nooit. Ze kon hem niet eens goed zien. Ze smachtte, ze verlangde en ze wachtte en ze wachtte. Maar het werkte niet. Ze werd dunner en dunner en dunner. Ze kon niet eten, ze kon niet slapen. Ze werd doorschijnend en op het laatst verdween ze helemaal Alleen. Haar stem bleef alleen nog over. Echo, echo, echo. De nymphen vonden dat verschrikkelijk. Zo'n arrogant, zo'n jongen. Eén van hun zusjes was helemaal weggekweend. Helemaal weg? Dat kan niet. Dat moet gestraft worden. Zoiets kan je niet doen. En ze ginden naar de Aphrodite, de mooiste van alle godinnen. De godinnen van de verliefde. En zij vroegen om straf voor Narcissus. Maar was de nimfe goedgezind, En ze zorgde ervoor dat hij zijn straf verliefd werd. Op zijn eigen spiegelbeeld. En op één dag toen hij weer in het bos rende. En de rotsen klom. En door de varen dwaalde. En in het mos lag. Toen kreeg hij dorst. En hij ging naar de bron om water te drinken. Hij ging op zijn knieën in het gras. En hij wilde water opscheppen. En toen, wat zag hij daar? Wat een beeldschone jongen. Ah, die kleuren, die krulletjes, die gouden krulletjes, die ogen als, als de sterren, stralend. En die mooie wenkbrauwen, en die roze wangetjes, en die fijne neus, en die lippen. Het zijn net jonge kersen. Oh, en die fijne kin, die mooi gevormde kin. Het is goud. Hij is goud. Bruin goud. En zo mooi, en zo sierlijk, en ook nog eens zo gespierd. Naar keek en keek. Hij kon er geen genoeg van krijgen. En zijn hart begon te kloppen en te bonken in zijn keel. Hij kreeg het warm, hij kreeg het heet. Hij kreeg de rillingen zelfs. Dan had hij het weer koud en dan had hij het weer stralend heet. Naccessus was verliefd. Hij was verliefd op zichzelf. En zo bleef hij daar staren en kijken naar zijn eigen spiegelbeeld. Zoiets heeft hij nog nooit in zijn leven gevoeld. En zo bleef hij daar. De hele nacht, toen het begon te schemeren, dacht hij, ik zal die prachtige jongen een kus geven. Hij boog voorover en wilde de lippen drukken op het water. Hij verloor zijn evenwicht en plons. Hij viel in het water en verdronk. De nimf hoorde wat er gebeurd was. En ze schrokken. Maar dat was niet hun bedoeling. Dat gaat ons te ver. Dat hoefde niet. Wij wilden hem straffen. Maar nu is hij dood. Zo een jongen. Hij was zo jong en zo mooi. Dat gaat ons te ver. Wat kunnen wij doen? Er was niks wat ze meer konden doen. Toen voelde de nymfen zich verplicht tot een plechtige begrafenis. En ze gingen naar de bron. En ze zochten naar het dode lichaam van de Narcissus. Ze zochten overal, maar ze konden niets vinden. Het enige wat ze vonden in het gras bij de bron was een prachtige gele bloem met een sierlijk lange steel. En een zongele bloem met een hartje. De Narcissus, dat was het jongen. Ja, ik hoop dat deze video leuk was. Dat jullie ervan genoten hebben. Laat even hier beneden weten of ik ook zelf geschreven verhaaltjes moet gaan vertellen. Dus het is maar net hoe jullie het willen. En uh, of ik dat moet gaan doen. En dan zie ik jullie graag volgende week zondag om 7 uur met een gelukkig nieuwe video. doei! doei.